Vandaag is de ongeschreven regel: wacht vijf minuten voor je antwoord op je crush. Ja. Nee, ja, ja, ja. Ik wacht vijf minuten voordat ik antwoord op het bericht van mijn crush. Uh, akkoord. Dan Het hangt er vanaf hoe schoon dat je crushes. Op vijf minuten kan een ander er al mee weg zijn. Dus. Ik denk als je direct antwoordt, dan kom je zo beetje te. Dan ben je zo wat te gehecht al, hè? Te needy. Ja. Ja, ik moet een beetje hard to get spelen natuurlijk, hè? Want ja. Dat is nu helemaal zo. Van, van mijn crush? <laughs> Wat is dat, mijn crush? Ik zou zeggen vijf minuten of meer zelfs. Ja, soms is dat misschien toch wel goed om daar even mee te wachten. Zo van. Ik denk dat jij vooral tijd moet wachten. <lacht> dus voor u zou dat wel een geschreven regel mogen zijn? Wow, dat is natuurlijk... Uh... Misschien ook wel. Wat... Ik kun niet maar echt. Dus <nog> niet met. Niet akkoord. Mogen wij u een vraag stellen? Oké. Okay. Hij vindt dat dat een geschreven regel moet worden, of niet? Ja, in het grote wetboek der social media. Quand je attends, genre 2 heures, tu vois, tu sais bien, tu donnes een peu d'impatience à la meuf, donc c'est bien. Après, c'est plus facile pour la pécho, mais. Au oh, calme, Oei. Wat doet jij eigenlijk? Wacht jij echt vijf minuten, of niet? Uh, nee, wacht. Mijn aard ligt niet goed. Mama gaat dat niet, gaat dat niet graag zien. Uh, nee. Uh, dat mag een geschreven regel worden van mij, ja. Oké, okay. dat is duidelijk. Merci. Een ah, bisou? Bisou? Non, non. Je suis marié, ja. gars. <laughs> Merci.